Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gt 5 SPD, War Amor. En vandaag ga ik jullie een potje Warzone Battle Royale laten zien. En um, daarbij moet ik wel een paar dingen melden. Namelijk dat ik al eerder in mijn video's heb gezegd dat ik nog niet echt heel goed ben in Call of Duty. Uh, en dat ik daarom nooit heb besloten om te um, op te nemen. van bij, Ja, het spel Call of Duty zeg maar. Um, maar dat gaan we nu toch eens proberen. En nu wil ik jullie dit potje laten zien. En waarom neem ik het nu alvast op de intro. Of nu eigenlijk pas moet ik zeggen. Want het potje hebben we al gespeeld. Wat jullie dadelijk gaan zien. Dat is omdat ik eigenlijk niet uh, van plan was om op te nemen. En dat hele potje heb ik per ongeluk opgenomen. Maar het was een zeer intensief potje. Uh, waarvan alles gebeurde. Dus daarom dacht ik van uh, ja, die moet ik jullie toch laten zien. En nogmaals wat ik daar dus bij wil benadrukken is dat het niet de bedoeling was om op te nemen. En tot wij dus ook niet wisten dat we waren aan het opnemen. En wat betekent dat nou? Ga ik hele rare dingen zeggen? Nee, ga ik hele rare dingen doen? Ook niet. Uh, maar ik scheld af en toe wel. Want ik werd op een bepaald moment van meerdere kanten beschoten. En als je dan ineens uh, meerdere scheldwoorden van mij hoort. Ja dan weet je dus dat ik niet door had dat ik was aan het opnemen. En excuses daarvoor in ieder geval. Um, we gaan straks opnemen. Uh, battle Royale. Dus oftewel... Een beetje hoe je als je dan een Fortnite kent en uh, PUBG bijvoorbeeld, uh, je, je landt met z'n allen in een bepaald gebied en de, de cirkel wordt steeds kleiner. <coughs> Sorry. Voor de mensen die het uh, al wisten, ik ben ziek. Um, en dat duurt nog wel even. Dus mijn stem klinkt raar en alles klinkt raar. Maar we leven nog. Dus dat is het belangrijkste. <coughs> dus even denken. Um, ja. Dus. Heel veel kijkplezier en uh, we gaan uh, vandaag in ieder geval voor mij, ja, wat is het vandaag, even spieken, hij heeft een beetje lag, maar is is aan de download zoals je hierboven ziet, dus niet denken van oh, gaat het zo'n video worden, zeker niet. Het is 9 april, we gaan meerdere uh, warzone potjes als het goed is opnemen, uh, hopelijk ook nog wat winst en daarvan ga ik natuurlijk de leukste uitkiezen. Dus uh, voor nu gaan jullie een potje zien waar we met drie man in een squad zaten en de vierde man, of drie man kennen elkaar en de vierde, dat was een of andere random uh, gast waar we niet heel veel aan hadden. Um, maar goed, hey, heel veel kijkplezier en ik zie jullie graag uh, ja, voor nu alvast. Tot de volgende video. Doei! Ja. Ik pak weer hoofdingang, zo. Blauwe B. Ja, er is, is ook een buy station. En een eetje. Netjes. Ook dat ze een beetje alleen uh, die kant op gaan. Ja, waarschijnlijk ja. niet. Ik zei vrezen, het ergste. Ojojojo. Onder ons oh, ja. gaan meerdere mensen heen. Dan gaat er niemand even hoog als mij. Onder een dus vormen. Dan zitten voor mij safe. Ja, ze gaan naar daar en zo en daar allemaal. Dat zijn er het eerst maar wij dat? Auto. Dat die rijden? ja, maar die gaat weg. En waar we een beetje rekening moeten houden, is zijn heli's die niet opeens binnenkomen. Rennen! Hé, wacht even. waar Hij gaat die zijn. Ja. Oh. Yeah! Ik ja. zou niet met dat ding. Ik zal, eerst, zal ik eerst een lowdown drop kopen? Ja, ja. Ik heb uh, munition boxes. Dus, uh... uh, ja. Kan ik nog meer droppen, denk je? Ja, ja. We zijn Hier ligt een munitionboek, achter. Nerveus. Even kijken. I'll take the Voor mij op die ping staat een heli op een dak, dus ik, ik weet niet of dat heel handig is. Maar kon niet goed op de kaart zien of hij echt op het dak staat. Ja, hij staat wel op het dak. Nee. En de vraag is hoort hij daar? Ik hang vast ja, trouwens. Of, nou, ik, ja, ik, ik was niet aan het vliegen. Okay. Zou ik gewoon richting die uh, hele vliegtuig of zou uitwijken? Ja, kom maar zo. kom daar gewoon jullie. Je moet wel een beetje zo vliegen, anders snijp ze me uit als ze nu naar nee. het dak ziet. Die heli hoort daar zo te zien niet. Schoten beneden, bij de brandweerkazerne meerdere schoten. Onder ons ook precies, nou. Oh, je hebt precies een airstrike eroverheen? Uh... Ja, niet Ja, oké, okay, gedaan. Hoe... hier raad van Niemand gemaakt. Ja, downed. Eén niemand. Ga no je terug? No, road, nee, ja. Uh... Er zijn er maar meer, ze zitten er elkaar op te knallen, laat maar. Oké, waar willen we een... Volgeschoten, groot van links? Kom super storen, zo weet ik het. Maar dan weet je het midden gewoon, eens proberen je. Twee heli's voor ons. Daar gaat iemand met de... Probeer eens. Hem te pakken. Laat maar, laat maar, laat maar. Nee, nou. Op het dak. Uh. Dak van superstore. Uh, kill confirmed, even. kill confirmed, had ik niet. Ja, kom hier gewoon op. Daar rent iemand, daar rent oh. iemand, daar rent oh. iemand. Waar is Hier, hier op het dak is iemand. Boys, boys, boys, boys, Hij hey, wordt flink beschoten, hè? Wat gaan we doen, met hem? Wat gaan we doen? Ah, wat denk ik van halen. Hè? Waar is hij? Waar is hij? Down, down, down. Ja, eliminated, nice. Oké, okay, ik ben veel kogels hier door verloren. Oké, okay, ik heb ze weer terug. Hardbeat laat hier in onze omgeving even niemand zien. De zitten wel op. Beneden. Die gast zal ja. te schieten. Yeah. Hij wordt gedowned. Ah. Laat hem, laat hem. Ik weet niet waar ze waar ze vanaf schieten. Ja, van beneden, beneden. Hij stond okay. op het randje namelijk. Ja, je kunt wel je wapen richten, je kunt niet schieten tijdens Revive. Hardbeat laat één iemand, nee drie, drie man, sorry, mensen. onder ons. Eén iemand komt omhoog, denk ik dadelijk. Waar is de deur? Die moeten we ook even kleren. Ik pleur daar zo'n ding voor. Hier ladder. Hier is geen deur. Kijk, uit de arm Bij jou in de buurt zit wat gas, als het goed is. Ja, ik zag hem op de hardbeat. Er zitten hier mensen op het kleine dak. Dat dak onder jullie. Eén down. Ik zie verschillende dingen in voor... Gas is, okay. hits. gas is weer down. Twee hits. Zijn jullie al een dag omlaag? Ja, we zitten hier nog onder. Een ah, onderbreak okay. down, Eliminated. Er zit er nog eentje. Snipers, zitten er. Waar? Waar? Uh, bij die zijn Op die weg. Ik loop binnen. Ik ben ook probeer... binnen hier. Ja, hij probeert het trap ik omhoog kan. Hier, hier, hier, hier. hier. Waar? Oh, ik heb hem in ieder geval... Uh op break gedaan. Ja, downed. Ja, eliminated. Wordt gerevived. Nog, nog geen team ja. white. Waar, waar, waar, boven, boven ons, boven ons nu weer. We Hebben we even armor aan het. Uh... Ja, Hier, hier, hier. Twee man, twee man, twee man, eentje down, eentje down. Ik ben er waar. Er gaat er nog in komen. In Daarachter. Ik wil even Dat Let op ja, Jasper. Hoog, hoog. Ja, hoog. Nou, die heeft mij. Hier gaan ze. Ja, hier legt nog een uh, gasmasker. Pak in ieder geval al het geld wat daar ligt op het dak. Ligt fack even geld. Als dat lukt. Nee, we hebben meerdere man hier. Ja, dat, dat zou een YOLO run moeten zijn. Oh wacht, wat staat hier links? Oh, nee, niks. Corset. Links van jou. Oh nee, voor ons, bij mij. En links. Oh, op het dak, op het dak, kut tyfus. Zo. Er op, staat ook op een sniper te kijken. Ik geloof dat er ook ergens een sniper staat. Hier bij mij! Down. Nog iemand? Oh, ik ben terug van de Gulag, kom maar aan. Probeer gelijk naar binnen te... Probeer gelijk naar binnen te vliegen. Waar is die op het dak? Ja, nog steeds. Denk ik. Ja, denk het wel. Helikopter 2? Boven ons. Hier ligt echt super veel. Waar? Welke kant? Daar binnen? Ja, binnen. Eentje ik, down beneden. Ik gooi hier iets voor de deur, laat maar. dat is. Uh... Eliminated. Helikopter op het dak nog steeds. Ik probeer omhoog te komen. Nou, al die heli's op het dak is niet goed hè. Die horen wel elkaar denk ik, allemaal. Een slimme bakje al dat geld en dan ben je weg. Ja, uh, probeer het maar eens. Ik kom omhoog ik kom naar Ik kom achter jou aan. Ja, wacht maar. Hardbeat laat niks zien. Hey, ik denk dat hij weg is, maar is het best wel op. Ik word beschoten door een sniper. Heli is geland, kijk uit. Ik loop beneden in, uh, in de... Wop! Linker... Echt van de heb ik gesniped nou. Ja, dat is die sniper die ook op mij zat. Ja, die zag ik net al. Anders maar gewoon naar beneden komen, boys. Zo die gas, die grap even terugkopen, ik heb veel geld namelijk. Ik ben dood beneden, eentje. Sorry, domme. Beneden drie. vier. Drie. Ja, weg beneden. Voor ja waar ik zo maar dood ben gaan uh, lopen er nu twee. Weg je, weg je, dat zijn er. Weg, weg daar. Dat is een heel hele squad denk ik. Kan ik hier Jasper terugkopen snel? Ik heb super veel geld namelijk. Ja, maar koop mij maar verder op terug, want... Die gaan ons achterna komen, heel snel. Keurig. Yeah. Kunnen we hier kopen? Jasper, kijk eens op de kaart. Ik ga voor jullie kijken... Hier, pas op. Pas op, pas op. Waar? Tred wordt hoger. Je hebt een bounty op je. Ja, dat weet ik. Oh, dat zijn die heli's. Let op, die heli's. Oh, die heli's werden uit de lucht geknald nu. Ik zag het. Koop jij Jasper uh, of... For... Ja, kijk uit sparshit Kan ik hier kopen? Echt heel snel Hier Ja, ja, ik ben bezig ja, Ik gooi dit de andere grote Hier naar binnen? Uh, UAV kopen even Ga naar binnen daar, kom eraan Ik heb ook Precision Airstrike Oh kom hier We're inside the ring Dan heb je oh. UAV Ja, wacht heb jij die? Ik heb hier. Auto, auto, auto, achter ons. Ik ben binnen. Die komt naar de bystation, let op, die komt naar de bystation kom hier naar binnen, Joseph. Waar? Nou, dat huis ah, die, die auto staat stil, die heeft geloof ik ook wel een beetje door. Precision Airs ga ik zo meteen op die auto doen. Ja, maar... Nee, die wacht, hij is uitgestapt, doen. hij is uitgestapt. Hebben we hem? Nee. nee. Nou, ik ga wel voorop. Ik heb hem geraakt in ieder geval. Waar zit hij? Kom op parachute! Ja, geef terug hoor, ik moet even mijn armen doen. Ik heb ook geen armen meer. Ik heb nog steeds ja, veel ja, geld. Oh, nee, niet. je er al. Daar, Daar rende in ieder geval All iemand. Ik moet wel even ergens looten, want ik heb helemaal niks meer. Zou ik voorop gaan anders? Save. Even kijken waar die schoten vandaan komen. Daar is een. blauwe ping. Kut. Geld voor een loadout drop? Iemand? Ik ja. Nou, wat ik zeg, ik heb geen wapens dus... Het zal mooi uitkomen, laat ik het daarop houden. Ja dan moet uh, ik hier wel, als je zijn loadout erop komt. Ja? Maar die kan ik hier niet droppen denk ik. Nee, ja ik niks te verliezen, die die die verliezen die die die toch? Oké. Ja, die kan. Okay. Super stoorgasten gasten. Moet ik hem hier droppen Jasper? Nu ja, zeggen. En dan naar binnen. Ga maar naar binnen. Gaan maar naar binnen. Gaan maar naar als jullie binnen blijven en okay, niks zo wel voor die loadout. Dan pakken ze mij maar. Daar op het dak, ik ga de Precision Airstrike doen. Ja, precies een airstrike gedaan op het dak. Die gaat er nu raken schudden. Nee, die gaan op het. Ja, twee downed. Welk dak? Daar. Op mijn nee, wacht. Ik ga naar boven. Kijk maar op, ze zitten op, daar in dat, in dat dingetje. Eentje is yeah. down, maar die zal wel gerevived worden nu. Ja, hou ze bezig beneden. Ja, maar die hebben nooit gezien waar dit vandaan kwam. Dat was een uh, oh, okay. precision airstrike. Als je ze bezig houdt, dan ben ik al heel blij. Kom nu het dak op? Ja, dat gaat maar Ziet er veilig uit. Is het verblad dak of niet? Ah, mooi. Ik heb een hekel ja, die aan. Heeft iemand nog uh, die ping van waar hij vandaan was? Waar, waar die twee gedown waren? Okay. <coughs> nee, die zijn er. De... Oh nee, daar zijn ze, wacht. Oh, hij moet even stil gaan zitten, dan is hij klaar. Oh, hij wordt oh. nog beneden besloten. Ja, er wordt heel het gebouw onder vuur genomen, heel gek. Beneden, plak voor die auto. Daar zo hij Boys, we hebben links van zin met closed. 21 meter. Waar? Weet ik niet, 21 meter heartbeatstand is nu ook weg. Ja. Ik krijg hem namelijk ook en ik zie niks. Wie is dit oh, dan? Hier wordt bij ons. Oh, daar is die weer op dat dak. Arme hit. Waar is die gozer op aan het schieten? Oh, voor wat? ons. Ja, echt vlak voor ons. Oh, Daar! Ik zie hem rennen. Hij schiet terug. Daar ja. rennen we er Daar we, we Oké, okay, die cirkel, cirkel is positief, maar blijf even laag, want die gast zit helemaal op ons nu. Ja, daar komen cool. ze, ze komen via daar. Oh, Nog een. Loop hier beneden mensen. gebouw, Loop beneden, loop beneden, hij komt naar. Hij komt naar boven. Got an rifle. Ik spot ze, hier. Die zijn bij de buy station. Ja. ja eentje downed, eentje down'. Oh die koopt, koop en... iemand terug. Ja ik heb iemand uh, ik heb iemand gekillt. Ja maar hij koopt iemand terug. Er is Met iemand op, terug... Komt zo. Waar? Waar? Ja dat weet ik niet, maar die komt eraan. Ja, al, ja maar die kan overal. Die achter ons, achter weg. ons, komen ook achter ons. Ja eentje down eentje down Ja lekker. Eentje naar achter. Eentje armor breekt ja, ja. Laat hem maar, truck, truck ma komt. We moeten hier ook weg jongens. Draaf verbouwen dan, proberen. Oh, so, Hebben we, have we, have we uh, geld voor kogels? Twee mensen bij elkaar. Munition box, moet ik kopen? Ja, ik saam, ja, Nee, ik heb niks. Ik samen met Harm. Auto, auto. Ja, Harm, geef je je geld. Oké, okay, ik heb alles. Auto... Wacht... Uh... Ik ben bij store. Ik heb munition box. Weg hier, cirkel in. Daar lag heel veel cash. Kijk uit die truck. Kom hier naar binnen. Kom hier naar binnen. Hier even rust, in de cirkel. Dit huisje rust, op mijn ping. In. Ja, ik zit, ook, ik zit binnen. Daar zit echt iemand op? Ik gooi even die, uh, here die here box. box. Ja, ik heb nog niet echt nodig, ik heb nog 200 best. Eén, hier voor I'm ons, way voor way ons way moet way iemand open. zitten. Nou, dat zijn die gasten uitgestapt uit die truck. Zeven meter, zeven meter en links van ons, links van ons ook. Ik hou deze deur in de gaten. <laughs> ik hoor daar trouwens iets. Ja, wat een kneus, die rent ook naar binnen. Going to move. Never mind. Eentje down? Zo, so, de Turing. Nog eentje, go, andere go, go, go. raam. Waar zo? Andere raam. Is ja die andere. Die zo die. Uh, ik down. Uh... Kut, ik heb iemand downed hier. <telling> Twee man downt. <telling> rennen, rennen, rennen, rennen, rennen. Kut, ik zit vast. Kurt, precision, airstrike. Ja, nee, ga maar. Ik heb double kill. Nee, hier gaat ja, het gas er ook. Er op. Op. Nee, er komt het gas cirkel, ook. cirkel, cirkel. Zf, ik denk dat ik dit niet haal. Ik ben uit de cirkel. Hier binnen zit er nog iemand. Laat me, laat me, laat me, laat me. Kut, we zitten hier, heel Kurt. team wipe, teamwiped. Even rust. even rust, even rust hier. Oké. Okay. Even rust. Dit is echt. Goh, ik heb al zeven kills, hè. Uh, ik, had, ik heb er vier, Harm heeft er een, veertien in totaal en die gozen misschien nog twee of zo. Ah, hou je rust maar, hoor. Die gasten die moeten naar jullie toe. Jullie hebben nu het kortste stuk. Het is nog één squad. Drie manza. Nee, het zijn er vijf teams, hè? 10, mansen, 10 mensen. 10 mensen zijn er. 10 mensen nog. Hey, hier bij die stenen. Circus uh, beweegt. Laat op jongens. Down. Ja, maar ik zal bewegen. Gas achter jullie, nu. Nu gas achter jullie op jullie voeten. Neem het voordeel. Jullie hebben nu allemaal het kortste einde. Iedereen komt vanaf voor jullie. Dus doe slim. Niks doen. Gewoon liggen. Laat, maar, laat ze elkaar eerst maar afknallen. Acht mensen nog. Uh. Ik zie niemand, ik zie niemand. Waar? Ja, er is ook nog niemand. Heartbeat, blijf liggen, blijf liggen. Stelo, heartbeat erbij. Houdt meter links? meter. Sniper? Zie je iemand? Ja. ja. Armor breakdown. Rechts, rechts, rechts. Eén hoog. Down, down, cut, cut, cut, cut, links, links, links, ik ben down, ik ben down. Waar, dins? Geen idee, geen idee. Een voor je neus. Rechts ook nog, rechts ook nog. Pas. Ik word van rechts nog beschoten, rechts, rechts. Netjes. Ja, oh, jammer. Verdomme, man. Hoeveel ze zijn? Derde, jammer, jongens. Maar lekker gewerkt. Ja. Hoeveel kills hebben we in totaal? 12, 14. Ja, dat, was een goed potje. dat was een goed potje. Ik dacht ik doe even die laatste minuten nog opnemen. Stel dat de eerste woorden En ik druk op die knop en daar staat opname opgeslagen, denk ik dat gaan we niet krijgen dan. Nou, uh, nou goed. Ja, het volgende potje.